Christmas. Merry Christmas! Dit is mijn kerstcadeautje van dit jaar. Het is vandaag zaterdag. Eerste kerstdag 2021. Um, ik heb vanaf nu officieel vakantie. Ik heb nu geen lockdown-vakantie. Ik heb nu gewoon vakantie. niet. stop. Vandaag weer een kerst. Morgen weer een kerst. Oh, het is ook bijna nieuwjaar nieuw jaar. Tot. Oh jullie. Oh ja, tot vrijdag is het al. Dus even af nu, over een week, is het oud en nieuw. Als deze video online komt, is het 1 januari. Happy New Year! Woo! Hoe was jullie oud en nieuw? Laat ook even weten. Kerstcadeautjes mag je ook laten weten, want dat heb ik niet gevraagd. Ik heb wel een Merry Gismas gezegd, volgens mij. Ik heb dit jaar, heb ik niet echt een kerstgevoel. Ik had echt 100 dagen daarvoor, had ik ineens super zin in kerst. Ja, dat was echt 150 dagen van tevoren of zo. Dat had ik steeds ook op mijn Snapchat verhaal gezet. Van, oh ik heb zelfs in de kerst en bla Nou, ja. Ik had de kerstfeelings niet, vorig jaar ook niet. Vorig jaar was kerst echt stom. Maandag heb ik nog geen idee wat we gaan doen. dinsdag ook niet, woensdag ook niet. Ik denk dat ik donderdag heb, vrijdag heb ik ook geen idee. Dat is oudjaarsdag. Ik denk dat ik dan even s ochtends moet rijden. Want anders hebben we de hele tijd een firework. En dan is het alweer het nieuwe jaar. Nou, Blondie hebben wij nog goede doelen voor het nieuwe jaar. We hebben nog iets dat we willen bereiken. Of Blondie loopt weg. Oké, okay, nou weet je, dan doe ik het allemaal eentje. Mijn goede doelen voor aankomend jaar zijn denk ik L2 met tranceur. En een parcourtje springen hebben gereden. Want vanaf april kan je ook weer 30 starten. Dus ik heb nog geen idee of uh, hoe en wat. Maar... Denk ik denk dat ik wel rondje 60 doe of zo. Ja Blondie. Met Ivy zou ik het ook wel heel leuk vinden om in de B, -B te starten. Dan gaan we volgende week ook naar uh, Hees toe. De zesde. Oh, er komen allemaal zulke leuke dingen aan volgend jaar. De zesde gaan we dan naar Hees toe. Ga Blondie nagekeken worden. Uh, hoe het nu zit met de verkingen. En hoe ik het weer verder kan opbouwen. Uh, Ivy wordt dan ook bekeken en dan wordt misschien ook wat ingespoten. Ligt eraan wat bekekening ze heeft en hoe Mara er tegenaan kijkt. Mara die is weer uit quarantaine, dus dat is ook helemaal te... Um, kijk, dat vind ik niet mijn kerstoutfit, want ik heb niet echt kerstdingen. Ik heb een wit wedstrijd t-shirt met, kijk, het is allemaal boven. Oké, we gaan even Pitchek, Alice mij. Montar, Zolando. geen idee van welke Welke merk het is, Montar, uh, Montar, Iets aan de horror store, Lucas, Blondie. Wat is dat ding? Kijk, een paar mensen zeggen altijd, je moet niet achter een paard gaan, dat is gevaarlijk. Maar ja. Wel wat je gaat doen. Hallo? Wij gaan een jacht iets doen. Oeh. 1 tegen 1. Tessa tegen Rick. <laughs> Die Wie zal er winnen? Ik had het al. Zo, zien. Nee, Alice. Ja. Yeah. <laughs> Tessa, wat ga je doen? We gaan een spelen. Ik heb al helemaal tactiek uit bedacht, maar ik ben echt wel een beetje zenuwachtig eigenlijk. <laughs> ja. Oké, okay. Ries gaat uh, wat doen? Ik ga rennen. Rick is dan uh, stuk TV en dan ben ik. cool. Uh, wat ben jij? Oeh. Oké. Okay. Nou succes. Je gaat, we gaan we je gaan we gaat verliezen. Oké. We zijn helemaal rood. Oké. Okay. Ik heb nog 10 minuten ongeveer. Check waar ik loop. Ik ben bij de waterkering. Kijk. Daar zie je witte dingen. Nou, als je hier in de buurt woont, dan is dat in de buurt van Hoek, en Ho Hoek in Holland. Hoeveel Holland? Um, het duurt minimaal 10 minuten om nu van de waterweg af te komen en naar mij te gaan. Dus ik heb gewonnen. Ik ben, ah, ben van me mee omdat ik kapot ben. Mijn benen zijn een beetje verzuurd. Maar, I think, hij heeft gewonnen. Ik zeg wel, I think. Het kan zomaar zijn dat hij ineens uit of nowhere naar vandaan komt. Oh dat fietsen net ook allemaal mensen waar die dacht. Ik ga achterop, ik ga mij Nou, natuurlijk niet gevraagd, want die op desk die heb ik niet. Kijk daarin. Ja maar ik zie hem niet. Rek! Ik gaat niet komen. Als er zo ineens zoveel water komt, dan gaat deze echt. Het is trouwens nog 7 minuten. In zeven minuten kan je dit hele ding niet rennen. En dan heb ik ook nog benen. Die kunnen rennen. Dus ik moet zo even een belletje maken naar mama. Of naar papa. Dan gaan ze me kunnen komen ophalen. Kijk hoe groot deze dingen zijn. Het lijkt wel een soort muur. Maar die dingen kunnen dus ook nog bewegen. Voor haar test. Zo, en dan voel je uit. De je is linker de die is die Zo. Het is bij ons bijna een nieuwjaar. jaar. Het is namelijk nou, de 31ste vandaag. En dat betekent oudjaarsdag. Welkom bij Blondie. Blondie heeft eten tekort. Maar Blondie krijgt nooit eten van ons. Nee. De tuin wordt zo opgegeten. Ik kom op toekomst verspreiden.